Hey Blackjack, oh Annabel! kijk eens Annabel! oh wat eet je netjes. Hey Roosje, nieuw kracht voor. Hey Roosje. Goed zo Roosje. Hey Blackjack, ik ga de zak pakken.